En welkom bij een nieuwe video. In deze video heb ik weer twee hele leuke verhaaltjes voor jullie. En um, ik ga hem weer in tweeën splitten. Het verhaal heet Het spookhuis van de Glyph Komt uit Nederland-Zeeland. Is ongeveer vijf minuten en het valt onder een spookhorrorverhaal. Samenvatting gaat als volgt. Een huis aan de kade van Veren wordt vaak verhuurd aan vreemdelingen. Maar nooit voor lange tijd. De bewoners van het stadje kennen de geschiedenis van het huis en weten dat het er spookt. Wanneer een man het wil huren, hoort hij het verhaal en voorspelt hij dat het huis voorspoedig zal vergaan. Wie goed keek, kon de scheefgezakte gevel van het oude huis, de griffioen nog, het jaartal 1527 ontschrijven. Al drie eeuwen stond het huis aan het rand van de gracht. Vele huizen waren in de loop der tijd afgebroken of onwoonbaar verklaard, maar niet de Givion. En toch wilde geen enkele inwoner van Veren er zijn intrek innemen. Alleen vreemdelingen, onbekenden met de geschiedenis van het huis, wilden het huis huren, maar nooit voor lang. Onder de bewoners van Veerde deden diverse spookverhalen over de de ronde. Het huis was vroeger een loge met zeer slechte naam. Maar door de romantische ligging aan het water en de lage prijs voor zo'n groot herenhuis kwamen er steeds nieuwe huurders op te proppen. De nieuwe huurders bleven er echter nooit heel lang. Het kwam bij niemand op om professionele huurders te waarschuwen en af te schrikken met de spookverhalen. De dorpsbewoners gunden hun Stadsgenoten, de makelaars, zijn verdiensten. De makelaar Cornelius schriep, met beleefd zwijgen hoorden de inwoners van Veerde de huurders aan die geschrokken vertelden wat hen was overkomen in het spookhuis. Het was in het begin van november van het jaar 1836 dat een nieuwe huurder op het punt stond zijn intrek in te nemen in het huis. De makelaar Cornelius Griep stond al te wachten met de grote bos sleutels in zijn handen. Toen een rijtuig arriveerde, een slanke lange vreemdeling stapte uit. Hij zag er deftig en voornaamd uit in zijn dure kostuum. Mannen schudden elkaar de hand. Mijn heer Griep, ik hoorde voor het eerst over het huis in een Londense club toen men sprak over de spookhuizen. De verteller had korte tijd in het huis gewoond en was zeer geschrokken over wat hij daar had meegemaakt. Het verbaasde hem zeer dat niemand Iphira een blijk van herkenning had gegeven. Het leek of iedereen voor het eerst spookverhaal de roerde. Ook u leek zeer verbaasd. De vreemdeling vervolgde zijn relaas. Ik begrijp de bewoners van Veren wel. Maar wat heeft het voor een zin om het huis dat veel geld opbrengt in een kwaad daglicht te stellen? Heb ik gelijk of heb ik niet gelijk? Meneer de makelaar, was rond aangelopen. Hij stotterde, ja meneer, de vreemdeling. Lachte geluidloos en trad naar het huis binnen. De makelaar volgde de schoorvoeten. De lucht in de kamers waren muf en verstikkend. Wanneer de avond valt, zie ik hier overal onbekende schaduws bewegen. Begon de makelaar: Horen mensen achter deze kast de valdeuren. Die zijn al eeuwig geleden weggebroken. ...nog open en dichtklappen. Hoor je dan ook gesmoerde, jammerende kreten... ...van diegenen die ooit door de waarde van de grievenjoen zijn vermoord? Cornelius' griep kon niet anders doen dan dit beamen. Het gefluister van de doden schijnt de kamers te vullen. Wie hier is, krijgt het benauwd en kan niet meer spreken. Hij vluchtte uiteindelijk naar buiten en klopt op mijn deur... ...of de deur van een van mijn buren. De verhuurder vertrekt vervolgens na betaling van huur voor het hele jaar. De waarde van de Jong brengt op deze wijze, na zijn dood, meer geld in het laadje dan tijdens zijn leven. De vreemdeling keek de makelaar pijnzend aan. Ik had hier mijn intrek genomen, want ik was absoluut niet bang voor geesten. Toch vertrek ik dadelijk weer naar Middelburg, want dit huis zal hier morgen niet meer staan. Vaarwel, mijn heer griep. In diezelfde novembernacht stak er een orkaan op. En de volgende ochtend luiden de in de veerde de noodklokken. Hoge golven thijsterden het plaatje, springgeloed. Jeugd de golf op in het eerste gat. Het huis, de griffioen, was volledig ingestort en zou nooit meer opgebouwd worden. De doden vonden eindelijk rust. The end. Maar vond je deze video nou leuk? Doe dan even een blauwe duimpje omhoog. Hier beneden kan je abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste videos. En dan zie ik jullie graag volgende week zondag om 7 uur met een groot nieuw video.